We staan hier voor de Grote Kerk in Alkmaar, waar de beursvloer straks gaat plaatsvinden. Deze wordt georganiseerd door Stichting De Waaier, makelaar in maatschappelijk betrokken ondernemen. Er zijn hier diverse verenigingen, stichtingen en bedrijven, maar dat is niet alles. Er zijn hier ook drie burgemeesters en Joep van het Hek. Zullen we even binnen gaan kijken? Stichting komen hier met de vraag. Bedrijven hebben een aanbod. Ze zien elkaar, ze treffen elkaar gewoon fysiek en er wordt meteen een deal gesloten. Dus dat maakt het een stuk makkelijker dan het telefonisch doen of via een website. Hier breng je mensen gewoon weer eens bij elkaar. Zoals Piet Bruinhoge zei, in de huiskamer van Alkmaar. Uh, we zijn leden van, van de Lions Club Alkmaar Victoria. En we staan hier namens de stichting Kaskoppenstad. We organiseren voor het vierde keer vorig jaar Kaskoppenstad. Het is een hele groot evenement waarbij 20.000 bezoekers uh, verwacht worden. En uh, waarbij ook 400 à 500 vrijwilligers betrokken zijn. En nu uh, we hebben we heel, heel, heel hard nodig opslagruimte voor al onze spullen. En hoeveel uh, kubieke meter hebben we het dan over? Nou, we hebben ongeveer over 200 vierkante meter. En we hebben net gehoord dat het eigenlijk makkelijker is als we alles op pellets uh, kunnen plaatsen. En de pellets hebben we ook nog niet en die, we, die willen we ook graag hebben natuurlijk. En uh, ook nog grote pellets, griepspellets, als het kan. Nog meer wensen? Ja, nog meer wensen. Eigenlijk zoeken we ook vrijwilligers. Eigenlijk handjes. Mensen die ons willen helpen om op te bouwen. En die ook de, de, willen helpen bij de kinderkaskoppenkermis. En dat is echt werkelijk ontzettend, ontzettend hartstikke leuk. Iedereen moet gewoon mee aan doen. Er zijn verschillende bedrijven die graag Joep van het Hek natuurlijk willen hebben als trekker voor het openen van een evenement. Wat brengt de grote Joep van het Hek naar het kleine Alkmaar? Nou, het is een kleine jupadek, je ziet, ik ben, ik ben niet zo groot. Ik vind het leuk om te doen. Ik uh, heb al heel lang, al bijna 16 jaar, een huis in Bergen. En uh, daar ben ik veel, daar ben ik vaak. Dus ik ken de omgeving goed. Dus ik, heb wel, uh, ik draag de omgeving een warm hart toe, zou ik maar zeggen. Ja. Nou goed, u bent, uh, anders zou je hier niet zijn, denk ik, maatschappelijk betrokken ondernemer ook? Nou, ik ben cabaretier, ik ben columnist, ik ben grapjesmaker. Uh, en ik probeer... Altijd een beetje de maatschappij omdat om het maar zo te zeggen. Een beetje bakker te houden, een beetje bakker te schudden. Een beetje zout in de wonden, een beetje iedereen een beetje... Dat het allemaal maar niet zomaar uh, gewoon is. En, uh, dus dat is een beetje mijn werk, ja. En uh, ja, de, de grote Joep van het Hek neemt het uh, eigenlijk een beetje op tegen het nog grotere T-Mobile. Ik denk dat een hoop consumenten daar wel uh, blij mee zijn. Dat die klantenservices allemaal worden aangepakt. Wat is uw wens voor de toekomst voor wat betreft die organisaties? Nou, dat is... Uh, Weer normaal gaan doen. Dus dat, dat we afraken van het toetsen 1, toetsen 2, niet terugbellen, uh, uh, geen bedrijf aan de lijn krijgen. Ik, ik heb het nu gebaseerd op een paar eigen ervaringen van me, maar ik, ik heb gewoon een open zenuw in de maatschappij geraakt. En het is gewoon iets maatschappelijks. Dat je gewoon twee, drie uur per week dat je aan een telefoon hangt en niemand aan de lijn krijgt. En als iemand aan de lijn krijgt, dan kent hij je probleem niet. Hij snapt hij niet. Hij kent je dossier niet. Hij belt je niet terug. Je hoort niks meer. Uh, je krijgt het verkeerd teruggestuurd. Je krijgt een factuur. Uh, je moet toch doorbetalen. Je betaalt drie maanden in incasso door. Eerder dan weer terug. En, we en, we en, we en dan gaan we door. En dan gaan we door. Het is een soort chaos. En volgens mij worden we er allemaal heel zagrijnig van. De mensen van de helpdesk worden zagrijnig, omdat ze uh, niemand... Ja, omdat ze alleen maar ontevreden klanten aan de lijn krijgen die al drie kwartier in de wacht hebben gehangen. De klanten worden zagrijnig. En volgens mij kunnen we zo niet doorgaan met de wereld. Dat we alleen maar met zagrijnige dingen om geld bezig zijn. We moeten gewoon weer aardiger mensen tegen elkaar worden. Dus we moeten dat uh, stroomlijnen. Ik sta hier naast Arjan Oosmeij, de winnaar, winnaar van de waar Arjan Oosmeij van Back to Base Training. Je bent de meest maatschappelijk betrokken ondernemer uit de regio. Wat betekent dat? Uh, nou, nou ja, ik ben uh, de meest maatschappelijk betrokken ondernemer uit uh, de regio Alkmaar, maar ik ben gelukkig niet de enige. Uh, het betekent dat wel, uh, onze regio erg vooruitstrevend is met uh, maatschappelijk betrokken ondernemen aan zich. Ten opzichte van de andere regio's, laten we het zo uh, zeggen. En welke criteria heeft de jury uh, gebruikt om, om jou aan te wijzen als uh, de meest maatschappelijk betrokken ondernemer? Uh, dat zijn een aantal criteria geweest. Eén daarvan uh, is geweest het, uh, het feit dat de langdurige inzet. Dus uh, ik zet me al een aantal jaren hiervoor in. En het tweede, ik probeer altijd, ik ben zelf een, uh, een kleine onderneming. Dus ik probeer altijd samenwerking te vinden met andere bedrijven die ook maatschappelijk betrokken zijn. Om doen nanig grotere projecten uh, aan te kunnen. En dus grotere projecten uh, te realiseren. En wat betekent dat nu voor je bedrijf, het winnen van zo'n prijs? Uh, nou, een hele grote eer. Een hele grote eer. Het is natuurlijk, uh, ja, het wordt, uh, je wordt uh, gekozen door uh, heel veel bedrijven die vinden dat je uh, daar uh, goed werk mee hebt verricht. En ja, dat is voor, uh, een fantastische eer natuurlijk. En voor de rest uh, is het, niet, uh, het is gewoon leuk om de, te winnen. Ja, en verdiend. Heb je nog een wens voor deze beursvloer? Uh, ja, ik, uh, ik hoop dat wij... Uh, uh, niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief hoge matches uh, creëren. En dat we weer een, een strategische bijdrage kunnen leveren aan het uh, vrijwilligerswerk uh, wat hier in de regio gedaan wordt. En op een dusdanige manier, ik heb namelijk al vernomen dat een aantal mensen, een aantal stichtingen van twee jaar geleden, niet eens meer hier naartoe komen omdat die het uh, zo goed op orde hebben momenteel dat ze het niet meer nodig hebben momenteel. Nou, ik hoop dat we dit jaar nog een slag kunnen maken daarin. En dat het bedrijfsleven weer een uh, steentje bijdraagt eraan om dat uh, te realiseren. Ik sta hier naast uh, Hanneke van Mulder op Dam. Een bedrijf hier op de beursvloer. Wat komen jullie hier brengen? Uh, wij staan in de, in de hoek van, uh, van de klussen en de materialen. Dus uh, wij hopen een leuke match te vinden op dat gebied. En uh, materialen die jullie aanbieden aan vrijwilligersorganisaties? Ja, dat klopt. En wat willen jullie als bedrijf daar, uh, daarvoor terug dan? Nou ja, kijk, je doet het natuurlijk om de maatschappelijk betrokken, maatschappelijke betrokkenheid. Die vinden wij heel belangrijk als beelder op Dam. Dus uh, ja, dat is onze insteek. Dat, dat we een mooie match vormen waarmee we onze maatschappelijke betrokkenheid uitdragen. Tot slot, nog een wens voor deze beursloen. Ik hoop dat het een onbedaardelijk leuke middag wordt. Ik hoop dat uh, mensen uh, inderdaad matchen met elkaar. Veel aan elkaar hebben. En volgens mij leer je ook weer heel veel van elkaar. Je, uh, zoals ik ben cabaretier. En af en toe doe ik ook eens dingen voor goede doelen ofzo. En dan kom ik weer mensen tegen. En dan hoor je vaak wat mensen allemaal al doen voor goede doelen. En op de manier waarop mensen, mensen zijn veel maatschappelijker betrokken dan we allemaal denken. En dat vind ik wel leuk. De beursvloer is succesvol verlopen. 417 matches ter waarde van 1,25 miljoen euro zorgt voor een nieuw record. Een resultaat om trots op te zijn. De volgende beursvloer is op donderdag 1 november 2012. Tot dan!